Hi, ik ben Peter, we zijn vandaag in Rotterdam, het is maar een paar graden boven nul. We gaan iets hartverwarmends doen, iets hartverwarmends weggeven. Eens kijken of er liefde in de lucht hangt. Ja. Waar krijgen jullie het nou warm van? Dat je begrepen wordt door iemand, daar krijg je het wel warm van. Oeh, als je lekker tegen elkaar aan uh, zit of ligt, gaat ja, heel ver niet. Liefde, waar denk je dan aan? Um, ik denk aan Gus ja, ja, Hij maakt gewoon heel mooie liedjes en daar word je gewoon heel emotioneel van. En als ik uh, Brabant hoor of uh, toen ik je zag, word ik gewoon uh, heel emotioneel. Mijn hart gaat naar eten. Eten is lekker. <laughs> Verraad je niet, ga niet vreemd. Wie draag jij een warm hart toe? Aan al deze niet meiden. Oh. Oh. Ja, papa. Dankjewel. Ik jou. We gaan alle alleenstaande moeders. Dus naar jullie alleenstaande moeders. Dit hartje. Voor, voor hele wereld, voor iedereen. Voor zwarte, voor witte. Oh, dat is echt hartverwarmend. Dat is echt fijn. Volgende date die ik heb, gewoon deze omhoog houden. Wie weet werkt het. Als mens moeten we lief zijn voor elkaar. Er is genoeg ellende in de wereld. Hoe voelt dat nou? Heerlijk. Warmte. Heerlijk. Het is toch prachtig dit? Wauw. Hartverwarmend is dit. Oh ja, lekker man. Zo. <laughs> nee, maar dat kan ik echt goed gebruiken, want ik heb altijd koude handen. Zo, ik heb het er warm van gekregen. Jullie ook? Kijk op onze website voor nog meer hartverwarmende relaties schenken. Doeg!